Yo gasten, mijn naam is Barret en welkom bij deze gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, vandaag ga ik iets heel erg vets doen waarvoor ik eigenlijk ook anderhalf uur moet gaan rijden nu. Dus ik ben nu aan het vloggen, maar ik moet eigenlijk rijden. Maar in ieder geval, ik ga vandaag het vetste wat iemand ooit voor mij heeft gemaakt ophalen. Uh, Joost, en niet Joost speelt spellen, ook niet enorm Joost. Maar deze Joost, die had een tijdje geleden dit vingerboordpark op Marktplaats staan. En hij is echt super gaaf. Ik ben er naartoe geweest om te gaan kijken. Alleen ik zag dat het niet helemaal het park was wat ik op dat moment zocht. Hij had dat gemaakt en toen dacht ik van wauw, deze gozer heeft echt zoveel talent. Ik wil dat hij wat voor mij maakt en dan is het misschien niet dit... Maar dan is het dit wat we nu gaan zien. Ik ga er nu naartoe. Anderhalf uur rijden, op naar Breda. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Let's go. Ja, ik ben er inmiddels na een goede twee uur rijden. Wat niet helemaal de bedoeling was. Maar ja, he, file en goede vrijdag. Dames en heren, hier is hij dan. De maker Joost, de the maker. one and only. Ja, ja. Hij staat klaar volgens mij, of niet? Kom maar, man. Ja, oh, moet zeker. Oh, zeker. Oh, gelijk, oké. Okay. Sick. Zullen we in de thuis staan, Lieso? zo. Ja, rechts, Dit zijn ze. Dit is het uh, park. Holy shit. Allemaal van auto? Nee, maar, ja, maar wacht even. Kijk hoe vet. Holy shit! Joh, hij is echt mooier in het echt ook dan op de. Holy fuck. Ja, ja. Ja, er zit liefde in, jongen. Ja, dat kan dat je zeker deze. zeggen. Holy shit, kijk hoe mooi die is, jongens. Je kan de ledverlichting doen. Oh ja. Die had je wel, maar. Uh, oh, uh, dus kan je zo. Heb ik een centimeter speling gehouden, ongeveer? Dan kan je de ledverlichting achterplakken. Het is zo'n 5 meter. 5 meter? Hoe kan er 5 meter ja, ja, in zijn? Als de omtrek, ja, als omtrek krijg je toch best veel. Want dit is al 80 centimeter, zal ik zeggen, zeggen. Dus zeg maar, dit is dan 60. Hé, hey, weet 60 je wat ook 80, 80 centimeter 40. is? Zeg het <lacht> eens. Maar hij is echt super mooi. Ik heb hem nog één keer omdraaien, hoor. Ja, natuurlijk. Ik moet zo meteen anderhalf uur terug gaan rijden met dit ding op mijn achterbank. Dat wordt echt de, de st meest stressvolle anderhalf uur van mijn leven, man. Kan je een beetje uitleggen hoe je dit gedaan hebt allemaal? Want... Ik heb een uh, figuurzaag hier. Nee, Wij gaan mee. Een figuurzaag, automatisch. automatische. Dan gaan er een zaagjes in. Nou heb ik ook een werkplaats met een lintzaag. En een lintzaag? Dan... Ja, een lintzaag. Dat is een zaagblad. Ja? En, uh, een, een cirkelzaag? Nee. Ja, nou ongeveer. Zo zou je het wel een beetje kunnen zien, zeg maar. Het is nog vrij dus de verkende, deze bocht kun je heel mooi maken met een lintzaag. En dan de kleintjes die maak je met een, een figuurzaag. Hij ja, doet ook echt helemaal zo met die zon wat gaaf. Ja, hij glimt ook helemaal. Oh. Oh, glimt. Ik moet ook de zeggen, die foto. foto, ik wist echt niet hoe ik moest inschatten qua grootte en zo. Maar hij is echt perfect. Ja, want ja. Man, is te horen. Ja joh. Kijk, ik heb ook een patch op met het logo natuurlijk. En hij is one of a kind, hè? Ja, ja, ja. En hij is ja, ja. one of a kind, jongen. Kijk dan. Dat doet hij even goed. Hij is echt ja, ja. precies hetzelfde. Wat fucking vet. Als je wil trouwens, ik heb nog een petje voor jou in de auto liggen. Oh, vet man. Ja, ja, sowieso. Oké, okay, top. Vind Hier is trouwens dat skatepark waar ik het over had. Ja, is hij is dus nog, zo, nog steeds uh... super mooi. Wil je hem nou nog steeds verkopen ja, of zeker. niet? Ja, hem ja, nou, Oh shit. Oké, okay, uh, FM, kom op. Help this guy out. <laughs> Jazeker. Als er iemand hem moet hebben, dan uh, kan je mij mailen. Als jij een nieuw gaaf Fingerboard Park wil kopen... Ja. Check dan even de mail en uh, laat even, ja, geef dus gooi is, even een mailtje. Ja, ik vind dat logo, gaan. sorry, ik, ik kan niet stoppen met kijken naar dat logo. Hij is zo fucking vet geworden. Oh, we gaan ook okay, Oh, Ja, ja, ja, okay, ja ik was okay, nog even aan het uitleggen. Oh ja, mij, sorry, sorry. Vrouw. Er zitten ook kopings op. Ik denk wel dat er iemand in de NVM die heel veel fingerboard ja. dat dit wel een heel gaaf park is. vooral weten in de comments en abonneer even op Almost Normal. Oh, dankjewel, hey, gekke plug. Het belangrijk, <laughs> ja toch? Is dit hè? <laughs> is een dumne -dum maken. Het <laughs> is zo klar. <laughs> Mevrouw, wat vindt u nou van dat logo? Supermooi. Wauw, dank u wel. Ik vind hem ook mooi. Ik dacht misschien in de achterbak leggen. Gaat dat passen? Het moment van de waarheid. Anderhalf uur zo met. Well, we have a problem. Wacht, jij krijgt dus ook even een patch van mij. Een vet petje. Oh, hij staat je wel goed hoor, bro. Oh, voilà. Ik heb altijd patches gedragen. Ja, dit is een nice patchje. Nou, hop. Hij zit erin. We gaan onderweg naar huis en dan gaan we naar de volgende stap en dat is het ophangen van dit ding. Wat dus nog wel een beetje lastig gaat worden. Maar Joost, in ieder geval. Super bedankt. Ja, hij is echt heel vet geworden. Ik ben echt heel erg blij mee, man. Ik zit nu in de auto. Mijn logo ligt dus nu daar. Ik vind het erg sketchy en eng. En ik moet nog anderhalf uur terugrijden. Oké, okay. we gaan ervoor. Goed, inmiddels is het kwart over twaalf ik ben thuis. Maar, zeg mijn pa, is het klaar? Ben je benieuwd? Ja, ik ben heel benieuwd. Oké, okay, nou dan ga ik gaan pakken. Alright. Nou, we gaan. Ja, mooi hè. Gaaf hè? Ja, ik cool. We zijn er echt heel blij mee. Zou je er een lampje omheen doen? Dat denk ik wel, alleen ja, moet ik op... nu lekker slapen. En dan gaan we morgen kijken hoe we hem gaan ophangen. Het is de volgende dag en ik heb besproken met mijn pa dat wij gaan voor de hangtechniek. Dus wij gaan lekker uh, nu naar de Gamma om eventjes een hangding op te halen en een betonboor. En lampjes, ja dat doen we. Betonboor. En dat was wel lang zoeken want er zijn er nogal veel. Oh nog meer? LED zijn gevonden en dat kost uh, hier in de winkel 60 euro. Dus die gaan we even online bestellen en niet hier kopen. Alright guys, ik sta nu in mijn kamer en alle attributen hebben we om hem aan de muur te binden. En ik heb eigenlijk nu nog een vraag aan jou. Als jij sowieso de video tot hier hebt gekeken ben je absolute baas. Maar ik wil ook even om jouw hulp vragen. Want ik heb hem nu hier staan en ik wil hem gewoon wel gaan ophangen. Maar ik weet gewoon oprecht nog niet zo goed waar eigenlijk. Oké, okay, ik dacht dus eerst om hem hierboven te doen. Maar dan ziet dat er dus... Ongeveer zo uit. Alleen hij zit echt wel heel erg hoog tegen mijn plafond aan, bijna. Dus nu ben ik ben aan het twijfelen of ik dat wel moet doen. Maar wat ook nog kan, is natuurlijk daar zo, zeg maar, waar nu mijn, dus mijn Bob Ros hangt. Of. En dit denk ik zelf is misschien het mooiste plekje. Om die zo boven met televisie te doen zo. Ik denk dat ik dit misschien wel de gaafste positie vind hiervoor. Alleen ja, ik weet het dus niet zo goed. En daar heb ik dus jouw hulp bij nodig. Dus laat even achter in de reacties waar jij vindt waar die het beste zou kunnen hangen. Ik denk dat ik hem wel hier het mooiste vind. Maar ik ga gewoon jullie reacties even afwachten. En dan in de volgende week ga jij zien waar die dan uiteindelijk hangt. Dan heb ik niet zoveel meer te zeggen voor deze video. Ik ben super blij met hoe die eruit ziet en hoe die is geworden worden. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dank jullie wel voor het kijken. Ik zeg like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Later!